Welkom allemaal bij deel 3 van de balansmethode. Net als bij deel 1 en 2 kun je ook bij deze video een aantal oefenopgaven maken. Deze vind je in de link onder de video. In deel 1 en 2 hebben we vergelijkingen opgelost met behulp van de balansmethode. Dat gaan we nu ook weer doen. Het verschil met deel 1 en 2 is, dit keer zullen er ook negatieve getallen en variabelen in de vergelijking zitten. We gaan de vergelijkingen oplossen aan de hand van de volgende drie regels. Dit zijn precies dezelfde regels als die we gebruikt hebben in deel 1 en 2. Als eerste, we gaan zorgen dat alle variabelen aan één kant van het is-teken komen te staan. Wij zetten ze aan de linkerkant. Wanneer we dit gedaan hebben, zorgen we dat alle getallen aan de rechterkant van het is-teken komen te staan. Hoe gaan we dat doen? Dit gaan we doen door steeds aan de beide kanten hetzelfde te doen. Dus wat we aan de linkerkant doen, doen we aan de rechterkant ook. En wat we aan de rechterkant doen, doen we aan de linkerkant ook. We willen oplossen de vergelijking 2x-7 is 3-3x. We zien nu dat aan beide kanten een negatief getal staat. Of in ieder geval aan de linkerkant een negatief getal en aan de rechterkant een negatieve variabele. Hoe gaan we deze nu oplossen? We beginnen aan de linkerkant. We zien als eerste 2x, dit is een variabele, deze willen we graag aan de linkerkant, dus deze staat op de juiste plek. Wanneer we nu verder kijken komen we min 7 tegen. Deze min 7 is een getal en getallen willen we niet aan de linkerkant van het is-teken. Dus deze moet hier weg. Hoe haal ik deze nu weg? Nou, als ik nu iets bij die min 7 optel, zodat er 0 uitkomt, dan heb ik aan de linkerzijde van het is-teken geen getal meer staan. De 0 noteren we niet. Wat moet ik bij min 7 optellen om 0 te krijgen? Inderdaad 7. Dus we gaan bij beide kanten 7 optellen. We krijgen aan de linkerkant 2x, Want min 7 plus 7 is 0, dus ik hou alleen de 2x over. En aan de rechterkant krijg ik 10 min 3x. We hebben een nieuwe vergelijking. We beginnen weer. We zien aan de linkerkant 2x, deze staat op de juiste plek. De volgende is een 10, dit is een getal, ook deze staat op de juiste plek. En de eerstvolgende min 3x. Uh, we zien x, een variabele, dus deze willen we graag naar de linkerkant van het is teken hoe haal ik deze weg? Nou, ik moet iets zien te vinden wat ik bij min 3x optel, zodat ik 0 krijg. Nou, als ik er 3x bij optel, min 3x plus 3x, dat levert 0 op. Dus ik ga bij beide kanten 3x optellen. Dan krijg ik aan de linkerkant 5x. Aan de rechterkant van het is-teken hou ik nog de 10 over. Ik deel beide kanten door het getal dat voor de x staat, oftewel 5. En ik hou over x is 2. We gaan het antwoord nog even controleren. Dus we vullen de gevonden x-waarde in in de vergelijking. We krijgen 2 maal 2 min 7. Dat moet gelijk zijn aan 3 min 3 maal 2. En inderdaad, beide kanten geeft min 3. Onze oplossing is correct. Laten we nog eens eentje doen. Ik heb de vergelijking. Min 5x plus 5 is gelijk aan min 2x plus 20. Ik begin weer aan de linkerkant. Ik zie hier. Min 5x, nou, dat is een variabele, die staat aan de juiste kant van het is-teken. Vervolgens zien we plus 5. Ik wil aan de linkerkant geen getallen. Dus deze ga ik hier weghalen. Hoe haal ik het getal hier weg? Door aan beide kanten min 5 te doen. Dan hou ik over min 5x is gelijk aan min 2x plus nou, 20 min 5 is 15. Ik heb nu een nieuwe vergelijking. Ik zie aan de linkerkant min 5x, deze staat op de juiste plek. En aan de rechterkant zie ik nu ook staan min 2x. Min 2x bevat variabelen, dus deze wil ik naar de linkerzijde hebben. Dus ik moet iets zien te vinden wat ik bij 2x kan optellen, zodat ik 0 krijg. Nou inderdaad, min 2x plus 2x is 0, dus beide kanten plus 2x. Dit geeft aan de linkerkant min 3x en aan de rechterkant hou ik nu over een 15 nu deel ik beide kanten door het getal dat voor de x staat, oftewel min 3. En ik krijg als oplossing x is min 5. Nog even een controle van de oplossing. Pakken we de vergelijking, we vullen de min 5 in. En we zien dat beide kanten 30 heeft. Dus ook deze oplossing is correct. Wil je hier zelf nog mee oefenen? Nogmaals, via de link onder de video heb je toegang tot een aantal oefenopgaven. En er staat ook nog een link waar je de video van de uitwerkingen kunt zien. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.